Hoi, zijn we weer. Vondel gym. En vandaag gaan we werken aan de koor. Vandaag gaan we werken aan de koord. Die zit hier. Die heb je nodig bij alle obstakels. Zeker bij het zwemmen. Hiervoor hebben we de volgende twee oefeningen. De plank. En de hollow body hold. We beginnen met planken. Dan ga je op je buik liggen. Vier je ellebogen onder je schouders, op je tenen, billen aanknijpen, kantel je bekken en zo recht mogelijk blijven. Dus wat we niet willen zien is dat je billen de lucht in gaan of helemaal doorzakken. Gewoon netjes recht houden. Probeer het steeds langer te doen, tot ongeveer één minuut. Natuurlijk maakt het nog leuker als je het met je collega's doet. Kijken wie het langst vol kan houden. De tweede oefening is de hollow body hold. Begin eerst met de armen langs het lichaam. Vanaf vier. trek je voeten los van de grond, strek je benen, handen boven je hoofd om het zwaarder te maken. Ja. Yeah. <laughs> Dan wissel deze twee oefeningen af en probeer het 6 keer 30 seconden vol te houden. Dus volgende week staat er weer een nieuwe training op het programma, dus check de website, kan jij weer meedoen.